Je hebt ze vast wel eens voorbij zien komen. Facebook live-uitzendingen die in spiegelbeeld zijn opgenomen. Ondernemers die uh, ineens uh, in een linksrijdend land lijken te rijden, omdat hun stuur niet links, maar rechts lijkt te zitten. Of uh, ondernemers die, net als ik, hun boek willen promoten en de voorkant is niet leesbaar, omdat die in spiegelbeeld staat. Nou, Dat is natuurlijk heel verwarrend. Uh, Zoals je ziet, de voorkant van mijn boek is gewoon goed leesbaar. Hoe ik dat gedaan heb met mijn smartphone, dat laat ik je in deze video zien. Dus blijf vooral kijken als je wilt weten hoe je voorkomt dat je Facebook live uitzending in spiegelbeeld wordt uitgezonden. Allereerst, waarom zou je gaan livestreamen via Facebook? Nou, live video neemt een steeds grotere vlucht. De meeste sociale media-app's bieden nu hun eigen livestream functionaliteit aan: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Nou, dat heeft natuurlijk een reden. Uh, live Video helpt je als ondernemer om je ideeën en je waardevolle informatie te delen met mensen van over de hele wereld. Het brengt mensen bij elkaar, het schept een band, uh, het is echt en dat is wat we willen zien, toch? Uh, mensen zoals jij en ik. En um, nou, de laatste keer dat jij op Facebook keek zag je vast wel één of meerdere video's voorbij komen toen je door je tijdlijn uh, aan het scrollen was. Uh, nou, dat is niet zo gek als je bedenkt dat Facebook er echt alles aan doet om uh, ervoor te zorgen dat mensen video's bekijken. Maar vooral ook dat mensen video's gaan plaatsen en delen op het sociale netwerk. Uh, Facebook heeft namelijk een uh, video-first policy. Simpel gezegd betekent dat dat video's voorrang krijgen van Facebook... ...boven een andere post, zoals een uh, gewoon bericht of een foto. En daar kun jij als ondernemer dus je voordeel mee doen... ...door zelf video's te gaan delen op Facebook. Oké, okay, terug naar de vraag, hoe komt het dat sommige Facebook live uitzendingen in spiegelbeeld werden uitgezonden als ze met een smartphone zijn uh, gemaakt? Nou, dat komt door de camera waarmee de livestream is opgenomen. Er zitten doorgaans uh, twee camera's op je smartphone, eentje aan de voorkant en eentje aan de achterkant. En uh, maak je nou een live video met je gewone camera, dus de camera aan de achterkant van je smartphone, dan wordt je live video niet in spiegelbeeld opgenomen. Maar dan is het gewoon, uh, yeah, what you see is what you get. Uh, maak je een live video met je selfie camera, dan uh, werd je live video tot voor kort in spiegelbeeld opgenomen. Nou, laten we nu even kijken hoe het werkt. Dus uh, pak je smartphone er even bij en open de Facebook app en klik dan op live. Laten we eerst even veilig oefenen op het droge. Uh, klik onder je naam op openbaar en selecteer vervolgens alleen ik. Um, rechtsbovenin zie je um, deze twee iconen. Rechts het icoon om te switchen tussen de camera, dus de camera aan de achterkant en de selfie camera, dus de camera aan de voorkant van je smartphone. En links zie je het icoon van de toverstaf. Nou, dat is uh, Where the Magic Happens. En met dit menu kun je helemaal losgaan en je creativiteit volledig de vrije loop laten gaan. En je live video's pimpen door er emojis aan toe te voegen of door kleurenfilters overheen te zetten, zodat je er op je best uitkomt te zien en je kunt op je scherm ook tekenen of schrijven in allemaal gezellige kleurtjes. Uh, je moet alleen wel een vaste hand hebben, want uh, mijn teksten komen niet, uh, niet eens in de buurt van mijn uh, beste tekening van vroeger, maar goed. Uh, als laatste heb je de mogelijkheid om het beeld horizontaal of verticaal te spiegelen, maar ook om de helderheid van het beeld aan te passen. Uh, hier selecteer je dus hoe je het beeld eruit komt te zien. Nou, dan iets anders, of je nu een gewone video opneemt uh, die je als native video in Facebook uploadt of een live video maakt. In beide gevallen adviseer ik je om de gewone camera te gebruiken als dat kan. Ja, maar dan zie ik mezelf niet, zul je nu misschien denken. Nou, daar heb je helemaal gelijk in. Maar is het de bedoeling dat je jezelf ziet en dat je je bewust bent van jezelf? Of denk je dat het beter is om met je kijker aan de andere kant van het scherm bezig te zijn? Nou, Het antwoord is aan jou. Uh, het voordeel van livestreamen via je selfie-camera is natuurlijk wel dat je de reacties van je live-kijkers direct kunt zien en daar ook meteen op kunt reageren. En die reactie kun je natuurlijk niet zien als je een live-uitzending doet via de gewone camera. En het is natuurlijk ook maar net wat voor Facebook-live-uitzending je maakt. Wil jij nou meer leren over Facebook Live? Wil je weten wat er voor nodig is om te gaan verdienen met je Facebook Live uitzendingen? Uh, koop dan mijn boek uh, Expert Tips over verdienen met video. Uh, dat kun je doen via verdienenmetvideo.nl slash boek. De link staat ook onder deze video. Ik uh, hoop je geholpen te hebben met deze videotip. En klik op de like-button als je dit leuk vond of niet leuk vond. En deel deze video gerust met je netwerk. En vergeet ook niet om je te abonneren op mijn YouTube-kanaal om de volgende videotips niet te missen. En ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende smartphone-video.